Photoshop heeft er weer een pak nieuwe features bij gekregen in de laatste update. In deze video bekijken we de nieuwe Sky Replacement Tool. Ik heb daarvoor al een afbeelding klaargezet van een prachtig bergmeer, maar een Iets minder interessante sky. Dus ik ga naar het menu Edit of Bewerk en daar zoeken we halfweg naar de optie Sky Replacement. Zodra we daarop klikken, krijgen we een nieuw paneel te zien: Sky Replacement. Photoshop die gaat ook onmiddellijk aan de slag. En we zien dat deze lucht eigenlijk prachtig gedetoureerd werd en vervangen door een andere sky. Nu in het menu hier krijgen we een, een zij het misschien niet wat beperkt aanbod van skies die we kunnen gebruiken. Maar via het tandwieltje hier kunnen we ook onze eigen skies gaan toevoegen. Als je dat uh, zou willen doen natuurlijk. Ik ga eventjes over de instellingen hier skippen en kijken onderaan. We kunnen dit outputten naar New Layers. Dus ik klik op OK. En dan zien we dat we hier een map krijgen met daarin de afbeelding van de sky. Uh, een laag die voor de belichting aan te passen werd gebruikt. En ook een color adjustment layer. Man, dit is niet destructief, dus wil dat zeggen. Heel mooi, heel mooi. Maar ik hoor je misschien denken: Michael, dat is toch wel een super simpele afbeelding. Dat kan ik ook zonder die een tool. Dat is waar. Maar ik heb een iets grotere uitdaging klaargezet voor Photoshop. Um, zoals we zien hier, daar beginnen we al ietske minder snel, uh, al ietske minder graag aan om het zo te zeggen. Heel veel dat hier uitgesneden moet worden. Dus laten we een keer zien hoe goed dat Photoshop dit aanpakt. Opnieuw naar Edit, Sky Replacement, Photoshop gaat weer aan de slag en boom. We zien hier heel duidelijk dat Photoshop dat heel knap heeft uitgesneden. We zien ook weer dat die kleur of die verkleuring correct werd toegepast op de rest van het beeld. Om daar toch een iets meer realistischer look aan te geven. En opnieuw, ik zou zeggen, in vele gevallen is dit al meer dan genoeg. Dus ik ga op OK klikken. Voilà. Dat was de nieuwe sky replacement functie in Adobe Photoshop CC, vandaag verkrijgbaar in de laatste upgrade. Go check it out.